Hoi Joyce! Ik moet alleen even naar deze, kijk eens Tjors! Kijk eens Joyce! Ik je niet bij de andere ponies. Hé Tjors! Ho, Tjors! Ik ga even deze pakken. Oh, je pakt hem zelf al. Hé Joyce! Ho, Tjors, jij hebt wel lekker hebben wortels. Ja, en dat is natuurlijk loof, daar zit niks heel lekkers in. Ho, Joyce, kom maar Joyce! Oh, Joyce!